Hey uh, Gary, ik heb hier een nieuwe Volkinger Brew voor je. Oh, lekker. Ze dus hebben weer een dikke tipa gemaakt. Yes, een prasje op Proost. Ja. Gadverdamme, hij is zuur. Ja, dat klopt, want dit is een sour. En wel een imperial sour. Zit dus ja, dat er dan bij? En verschrikken, hè? Nu ja. Nog je proeven. Mango, waven en. Uh, dit is goed. Hij ja, is lekker, man. Dit is echt goed. Mango qua Passion Fruit. Volkinger Brew. Uh, uit het noorden van Nederland. En ja, ze kunnen dus ook iets anders dan dubbel IPA's maken. Tot ziens jongens.